Vandaag zijn Julia Jade en Jora aan de beurt om geschoren te worden. In dit filmpje wordt het scheren van Jora zeer snel weergegeven. Het grootste deel van dit filmpje is namelijk een timelapse. lapse Jora wordt geschoren na Julia en heeft er helemaal geen zin in. Onder hevige protest wordt Jora toch op de tafel gedraaid. En daar gaan we. In nog geen 30 seconden wordt Jora geschoren aan beide kanten. De tafel wordt teruggedraaid en Jora kan weer op haar eigen pootje staan. Jora is blij dat ze klaar is. Tijdens het scheren kwamen Jade en Julia regelmatig even kijken hoe het ging met Jora. Als je meer details wilt zien hoe het scheren van een alpaca wordt uitgevoerd... ...kijk dan eens naar het filmpje over het scheren van Julia. Vind je dit filmpje leuk? Geef ons dan een duimpje alsjeblieft. Kijk voor meer leuke filmpjes over de alpaca's op dit kanaal van Alpaca Rescue. Bedankt voor het kijken. Doei!